Ziet er goed uit, Mis. Niet echt. Nou ja, hij zit goed hoor. Je ziet de roos niet. En hierna zet je het flesje in een heet bakje met water... Twee. En hierna zet je het bakje in een bakje... Nee, het is een flesje in een bakje water. <laughs> en hierna zet je het flesje in een bakje water met... Heet water. Hierna zet je het flesje in heet water. Daarna zet je het flesje in een bakje met heet water om het op temperatuur te laten komen. Dat flesje is klaar als het lauw warm is. Dus ja, lichaamstemperatuur.